De Piratenpartij staat voor een vrije informatiesamenleving. Ja, we hebben oh, in oh, oh, oh, 1. Maar ik heb wel de bevoegdheden nog Mensen kunnen dan beboet en gevangen genomen worden op dingen die voor hen helemaal mensen en mensen waren. Ik had ook nog kunst trouwens. Ik heeft wel heel erg veel uh, uh, macht. Oh, die heb die hm. Ik denk dat we helemaal niet nodig is, dat we kunnen wel vertrouwen. Ik vond het een keer stukje nog lekker. Nou, zullen we. Oh, oh, kijk! Oh, hey. Stem Piratenpartij.